Hallo allemaal, uh, hier is mijn reading voor de maand juli 2019, voor jullie. Ik heb uh, twee kaartjes getrokken, zoals dat jullie zien, uit twee verschillende decks. Voor de energie van de maand juli, voor ons in het algemeen. Ik trok uh, twee heel mooie kaartjes, zoals, zoals deze kaart trok ik. Zoals dat jullie zien, een heel, uh, een heel vrolijke kaart, een, uh, met vlinders en... Uh, een meisje met bloemen in haar haar. En uh, bij uh, de info staat geschreven... Uh, Shoot to the heavens with happiness. Dus uh, schreeuw uh, naar de hemel met blijdschap. Dus uh, het gaat een maand worden waar heel veel uh, energie aanwezig gaat zijn. Heel erg veel enthousiasme, vrolijkheid... Het is dus eigenlijk een, een energie die heel erg past bij de energie van de zomer. Juli is een, een prachtige maand van de zomer. En ja, de energie hiervan gaat dus blijkbaar ook wel heel erg vrolijk zijn en uh, vol met enthousiasme zitten. De tweede kaart die ik trok voor de maand juli is een prachtige eenhoornkaart. Die heb ik uit het dek van de eenhoorns getrokken. En uh, ook een hele mooie kleuren zoals jullie zien. Heel erg mooie roze, oranje, zachte kleuren. Kleuren die aan vrolijkheid doen denken. En hier bij de info staat geschreven. Uh, wedergeboorte. Vind jezelf opnieuw uit. Maak je dromen waar. Breng een nieuwe werkelijkheid tot leven. Dus dat is ook een heel erg ongeveer dezelfde betekenis als die andere kaart. Dat het echt de juiste tijd is, blijkbaar in de maand van juli, om, om je dromen waar te maken. Om een, een hele nieuwe start te maken. En ja, gewoon echt voor enthousiasme kiezen. Voor, uh, kiezen voor uh, acties ondernemen. Voor uh, vrolijkheid. Voor wedergeboorte. Uh, ja, dus... Uh, het belooft echt een heel een prachtige maand te worden voor ons. Met een hele erg mooie energie voor deze maand. Dus uh, ja, dat was mijn reading voor de maand juli voor jullie. Ik wens jullie allemaal nog een uh, hele fijne avond. En ja, heel erg veel liefst van mij.